Dag dames, ik ben Sandrine van ProNails en met deze video wil ik jullie in deze zwaar en uitzonderlijke periode advies geven hoe dat jullie zelfs uw nagels kan, uh, thuis behandelen en verzorgen. Sommige van jullie hebben de kans nog gehad om uw nagels bij uw nagelstylist te laten doen en die staan picobello, uh, desktop. Uh, maar voor anderen, jullie, het was tijd om uw bijwerking te laten doen en jullie staan nu met een uitgroeien van drie of vier weken misschien en dit afspraak heeft niet kunnen gebeuren. Uh, wat jullie moeten weten is als de nagelstyliste uh, de gelnagel plaatst, ze geeft er een heel mooie structuur aan. Die structuur is niet enkel mooi, uh, maar die structuur zorgt voor uh, sterkte op uw nagels en die beschermt ook uw nagels. Um, als de nagels groeien, die structuur beweegt ook mee. Die zit dan niet meer op de juiste plaats en die gaat uw nagels minder beschermen en er zijn risico's voor breuk. Die risico's willen we vermijden en om dit te vermijden gaan jullie uw nagels moeten inkorten. Als jullie dit doen, alsjeblieft, doe dat niet met een tang, want een tang kan eigenlijk wel barst in uw gelnagel geven en dan komt er heel veel probleem erbij. Um, zeker ook lossingenproblemen en dat willen we absoluut vermijden. Dus alsjeblieft, doe dat niet. Om um, je nagels in te korten gaan jullie een veil gebruiken. Liefst een zachte veil met een zachte grit. Um, een zachte veil, dat voelt u ook aan als u met uw vinger erop wrijft. Um, de korreltjes is heel zacht. Um, hier is het een grit van 180, uh, bijvoorbeeld. Um, Inkorten, dus voor uitgroei van drie, vier weken. Als jullie inkorten op dezelfde lengte dan de uitgroei, dat is perfect. Voor dames die langer staan dan drie, vier weken. Ik denk aan vijf of zes weken bijvoorbeeld, of zeven of acht weken als het geval is, dan is het tijd om je nagels volledig in te korten. Uh, ik ga u straks tonen hoe we dit gaan doen. Eerst en vooral, denk aan uh, hygiëne. Dus ik heb hier mijn handen al gewassen. Uh, doe dit ook thuis uh, met een zeep, een handzeep. Was uw hand voor, uh, heel goed. Uh, nadien, als jullie thuis een ontsmettingsproduct hebt, gebruik die dan ook. Uh, spuit het ontsmettingsproduct op je beide handen. Wrijft u uw hand nog een keer, goed tussen de vingers, vergeet de duimen niet, vergeet uw nagels niet en laat het gewoon even uh, droog worden. En vanaf dit moment kunnen wij nu starten. Uw vel mag u ook ontsmetten. Als u die ontsmettingsproduct hebt, spuit dat ook op uw vel. Maakt u uw wel eerst droog met een Kleenex. En... Nu kunnen we echt starten. Oké, okay, nu gaan we op de nagels werken. Dus jullie hebben uh, twee handen te doen. Ik ben rechtshandig, maar ik ga eerst starten met het werken met mijn linkerhand. Dat is het moeilijkste en dat gaat voor jullie hetzelfde zijn. Belangrijk is dat u eerst een mooi zicht op uw nagels hebt. En daarvoor gaat u uw handpalm draaien en uw vingers plooien. En op die manier ziet u uw nagels... Zoals de nagelstilist ze zou zien. Voor uw duim gaat u ook uw duim naar u draaien. Eerst inkorten, houdt het vijl recht tegen de nagel, in vorm geven. gaat u het vijl onder het nagel plaatsen. Dus eerst recht om in te korten, bekijk nu niet naar de vorm. Het belangrijkste is dat u probeert um, recht te blijven en uw vel tegen de nagel houdt. Als u tevreden bent van de lengte, dus nu is het eigenlijk zo een uh, gewoon rechte vorm, um, dan mag u het vel onder het nagel zetten en werkt u meer op de zijkanten. Als u u niet um, op uw gemak voelt, met het in vorm van je nagels, u mag gewoon op een ronde vorm stoppen. Ronde is al in orde. Ik zie ze graag iets meer op de zijkant geveld, dus meer ovaal. Dus ik ga hier een beetje uh, dieper. Als u dit ook doet, houdt uw wel mooi onder de nagel. Houdt ze niet tegen de nagel, mooi onder. En u stopt wanneer u met het vorm tevreden bent. Nu moet u het stof wegnemen. Hebt u een borsteltje? Dan kunt u dat perfect gebruiken. Anders wrijft u dat gewoon uh, weg. Geniet van deze periode om uw nagel te voeden en uw nagelheem te voeden. Als u, jullie een um, nagelverhardener hebt, gebruikt die. De, gebruikt die zoals een nagellaag. Dat is gewoon een laag aanbrengen. Um, als u een serum hebt. Dan mag u deze ook gebruiken. Breng die aan op de natuurlijke nagel en laat het gewoon indringen. Nagelhim verzorgen. Mag dit met een nagelhimolie gebeuren. Dan brengt u dat op uw nagelhim aan. En u hoeft de, u hoeft de nagelriem oh die een beetje in te masseren. En op die manier gaat uw nagelriem ook mooi verzorgd zijn. Voilà. Doe dit dagelijks en wordt, dit periode wordt dan een heel uh, goede uh, verzorgingscure voor uw natuurlijke nagel en uw nagelriem. Vergeet ook niet, wij ontsmetten en wij wassen onze handen veel meer dan gewone. Dus het is belangrijk om ook uw handen te hydrateren met een handcreme. Voilà, nu zijn mijn handen klaar. Um, ik zal mijn andere nagels nog nadien doen. Um, als de nuggetgroei u stoort, dan mogen jullie ook een nagellak aanbrengen op de natuurlijke nagel en uh, op de gelnagel. Onmiddellijk zonder uh, speciale voorbereiding te doen. Natuurlijk, als jullie al um, olie en handcrème gebruikt hebt, is er dan een vettige residu uh, op je nagels. Neem dit weg met een watje. En solvent Op die manier. En dan hebt u geen vettige residu niet meer uh, op uw nagels. En nadien kunt u dan eerst de basis van uw nagellak gebruiken. Gebruik liefst een donkere nagellakkleur. Uh, op die manier indert welke kleur dat op je nagel zit, dat gaat niet zichtbaar zijn, erdoor. En sluit met de finish. Okay. Dus wat heel belangrijk is, is dat u zeker een veil hebt. Een voedende serum of een uh, verhardener voor nagels en een olie om in te masseren. Dat is echt om je nagels eerst in te korten, nagels verzorgen, nagelgrim verzorgen. Vergeet uw handcrème niet en wenst u dan uh, geen uitgoed te zien, doe er nog een kleurtje bij op uw nagels. Zo, so, ik wens jullie heel veel succes met jullie nagels. Um, ik hoop dat u binnenkort opnieuw uh, bij uw nagelstilist gaat mogen gaan. Dan krijgt u nieuwe kleurtjes, nieuwe looks en uh, zeker nieuwe neelaard, Maar voor het ogenblik um, geniet van deze ook familietijd um, en blijft gewoon uh, veilig thuis. Uh, take care of you. Bye.